De afgelopen paar dagen waren zwaar voor Suzanne. Ze had pijn, maar het voelde niet aan als een wee. Ook wilde ze steeds meer haar kleintje ontvangen in haar armen en was het zat om zwanger te zijn. Zo ging ze af en toe naar de babykamer toe om naar het wiegje te kijken en in de babystoel te zitten. <lacht> I'm so Snow <lacht> Snow ze kreeg wel een veel betere band met Tobias, de vader van de kleine... En zoals verwacht, beviel ze in die week. En het was een zware bevalling, maar het was zo de moeite waard. Oh, zei Jauge. Wat is dat? Nubel. Wixson, Larnit, Sjohn, Jubel. you know flazzle oh oh yes algo oh oh oh oh ah, oh, oh miss Het is een jongen geworden en zijn naam is Ruben Koster. Susanna was tot over haar onroofliefde op Ruben. Maar zoals ze had voorspeld, hij was net zo groen als zijn vader. En Susanna kon dus niet meer terug. Ze moest hem afgeven aan zijn vader en zelf uit het leven stappen. Maar kon ze dat wel?